Hi, Mirjam vlogt wel kijkers. Ik ben Mirjam, de. En ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. Inderdaad. Lieve vrienden en vriendinnen. We zitten nu inmiddels al een aantal weken in... Aantal weken? Zo snel gaat het niet. Een aantal dagen in 2022. En ik hoop dat die voor jullie goed is gestart. Normaal gesproken, nee, over het algemeen hebben mensen in het nieuwe jaar goede voornemens of doelen die ze zichzelf stellen. En toen ging ik na zitten denken en ik dacht, ik heb ergens ook een video waarin ik doelen heb gesteld voor mezelf. Die video wil ik nog eens even met jullie gaan bekijken, want ik heb eigenlijk nog nooit teruggekoppeld of ik die doelen gehaald heb, ja of nee. En dat wil ik dus vandaag gaan doen. <lacht> nou, dat wordt wat. Voordat we gaan beginnen, wil ik jullie nog. Heb ik. Hede, hede, -he -he -he -he -he. Voordat we gaan beginnen, wil ik nog even reageren op een reactie onder mijn video van Tania Munnen. Uh, Tania zegt: Oh Mirjam, wat een tegenvaller zegt. Weer nieuw gips erom. Balen. Ja, dat was inderdaad balen. Gelukkig zijn we alweer een week verder. Maar wat heb je allemaal prachtig in beeld gebracht. Dankjewel, leuk om te horen. Leuk om te zien hoe het in zijn werk gaat op de gipsafdeling. Leuke kleur, dat gips. En wat heb je trouwens, mooi verzorgde tenen ondanks vier weken gips. Pedicure zeker? Nee, heb ik niet gehad. Ik heb gewoon uh, met uh, Oriflame voetencrème gesmeerd. Dus geen pedicure, maar een zalfje. Een ja een zalfje is het niet. Een uh, crème, voetencrème van Oriflame. En dan nu door naar de doelen. Nou, uh, zitten jullie er klaar voor? <lacht> Waar gaan we? Dit is nog een uh, intro van uh, Long Time Ago. Nou, we gaan maar beginnen. <lacht> Oké. Okay. Oh, dat is wel even leuk om te vertellen trouwens. Even terug. Die tekening die je daar ziet, die heeft mijn kind gemaakt. Super gaaf, hè? Super leuk, ik was er heel blij mee. mensen thuis te Die intro. Dat eerste stukje. Oh jee, ik ga het echt niet. Ik ga het niet zo lang maken hoor, hoop ik. Het eerste stukje, dit. Dat is Megan. En uh, met haar zat ik uh, bij Popcorn Prestige. Dit stukje is van een vlog waar ik. ...mandjes ging maken voor de vroeggeboren kinderen die overleden zijn. Dat klinkt eventjes, uh, ja, dat is ook een beetje een ander onderwerp. Maar dat is Stichting Floor de Lee. Zij, die mevrouw die je hier ziet, zij is degene die de stichting opgestart heeft. En zij uh, maakt uh, jurkjes, kleding eigenlijk voor, uh, ja, voor die baby's die dan eigenlijk te klein zijn. Voor, uh, ja, babykleding. Als ze dus uh, uh, overleden zijn, dan kunnen er toch nog mooie foto's gemaakt worden. Goed, uh, oké. Okay. Ik ga zitten en dan... Wauw, mijn haar, jongens. De microfoon vergeten. Aansluiten zie ik het snoetje <laughs> van Kamerloos. kop. Oh, ik zit in dezelfde hoek, zie ik nu. Alleen met andere plantjes en uh, een andere bank inmiddels. Oh, yo, yo, yo, rustig, rustig. hi, -hi. hi lieve mensen. Daar zit ik weer. Toen ja. had ik nog niet. Toen had ik nog niet uh, Mirjam-vlog wel kijken. dus. Uh... Ik nog, gefilmd worden en geüpload worden ja ook in 2020 ja moet het moeten van moeten, mezelf moeten maar dan kom ik gelijk bij het volgende punt ik heb voor 2020 wat doelen gesteld Weekend. ik werd geïnspireerd door een youtuber zij heeft dus allerlei doelen gesteld van ja bla bla bla mijn laptop dus mijn doelen voor 2020 ja nou ik wil niet heel oh. <sweilitos> Stop. Nee, ik heb mezelf daar in de hoek gezet, maar dan zien we die tekst helemaal niet. Zo. Nou, dit is uh, beter, hè? Dan kan je tenminste lezen wat er staat. <laughs> Oké, okay, mijn eerste doel. Wat zei ik ook alweer? mijn doelen voor 2020. Bovenaan in de lijst werk vinden. Niet heel onbelangrijk, want er staan ook doelen bij waar ik stuntjes voor nodig heb. Nou, werk heb ik inmiddels gevonden en ik werk er nog steeds. Lieve mensen, lieve vrienden en vriendinnen, dit is echt... Ik ben hier zo dankbaar voor, nog steeds. Nou, ik weet niet of ik het jullie toen verteld had, maar toen degene waar ik dat gesprek mee had, zei uh, dat ik een contract kreeg voor onbepaalde tijd. Ik kon die man wel knuffelen, ik kon hem wel, ja. Ik was zo blij, ik schoot helemaal vol en ik was blij, blij, blij, blij, superblij. Uh, dus ik werk er nog steeds. Dus dat doel heb ik gehaald. Ik vind dat eigenlijk een van de belangrijkste doelen van alle doelen die hier staan. Maar goed, we gaan verder. Ja. En uh, dat brengt mij bij het volgende doel. Want ik wil één week alleen met vakantie naar het buitenland. Nou, iedereen weet dat dat nog steeds niet is gebeurd. Want corona. Hè? Ik heb nu de centjes wel, maar uh, ja... Het is nog niet, er nog niet van gekomen. En misschien weten jullie wel dat ik wel voor uh, Indonesië aan het sparen ben. Maar daar ga ik niet alleen naartoe. Want dat vind ik uh, net iets te ver. En uh, te ongezellig eigenlijk om dat in mijn uppie te doen. Dus dat wil ik samen met mijn zoon gaan doen. Daar ben ik druk voor aan het sparen. Wie weet kan ik dit jaar wel alleen met vakantie naar het buitenland. zei ik er expliciet bij. Hè? Dus ik niet gewoon hier. Maar echt over de grens.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 Het allemaal afhangt of ik werk heb en inkomsten dus om het huis te kunnen afmaken. Ik heb een buurhuisje hè, dus is geen koophuis. Maar het is natuurlijk wel leuk dat het helemaal af is. Uh, dat is het dus nog steeds niet eigenlijk. Oh, ik denk ook niet dat ik dit helemaal... Op een gegeven moment heb je echt zoiets van nou, het is wel goed zo. Want eigenlijk moet ik nog allemaal plintjes rondom hier doen. Nou, niemand die het ziet, er staan toch allemaal meubels voor en zo. En de waskamer waar ik dus mijn was ophang en strijk en mijn uh, kledingkast uh, staat. Ja, dat plafond en zo, dat is allemaal uh, niet helemaal wit. En ik heb daar een roze muur en nou ja, goed, dat heb ik allemaal niet. Het enige wat ik aangepast heb is in de kamer van mijn zoon. Dat is de, de raamdecoratie. Maar voor de rest heb ik niet heel veel gedaan. Oh, jawel, de keuken natuurlijk. Jawel, die heb ik een beetje ge -upgrade.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 500 abonnees op YouTube. Oh, ik heb het 308. Nou, die, uh, doel, dat doel heb ik dus ook niet gehaald. Lijkt me super leuk. Maar ja, weet je, 500. Ik zit nu op 86, geloof ik. Dus ik ga al bijna naar de 100. Oh, ik had het toen.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 weet je ik was toen nog heel erg fanatiek ik wil zoveel volgers en zoveel abonnees en uh, ja ik vind het leuk als er bij komen minder leuk als er uh, abonnees afgaan maar ja weet je ik vind het gewoon leuk om te doen en degenen die kijken, die uh, kijken consequent en die reageren consequent. Nou, doe ik het toch alleen maar voor jullie. hè voor de rest die... Want ik, heb al... ik vind wel dat ik heel veel likes krijg, heel veel duimpjes uh, in verhouding met reacties. Maar dat vind ik leuk. Ik vind het leuk. Ik weet dan in ieder geval dat mensen kijken. Uh, dan hoop ik ook dat ze stiekem achter dat schermpje lachen. Om alle shit die ik uh, jullie laat zien. Dat weet ik weet het niet eens. Wow, 438. 438 maar. Ja. Toen had ik er dus 438 en nu heb ik er 527. Dat is toch aardig weer wat bij. Maar ja, 1000 zal ik toch nooit halen. Help, ik wilde meer. Meer, meer, meer. Want je kan zoveel meer als je meer Instagram volgers hebt. Ja, goed. Volgende doel. Mijn gewicht op 60 kilo houden. Ja. Maar. Ja, want het was 70. Ik ben dan naar beneden gegaan naar 66. Ja, ik moet gewoon wat minder snoepen dan. Maar dat is nu even niet het geval. Hè? Want uh, feestdagen en oud en nieuw. Ja, dat wordt het niet dus. Maar daarna... Wat een smoesjes. Ik zal je vertellen, het is toch zo dat je je grens elke keer bijstelt. Ik ben nu, ik ga het jullie vertellen, 73 kilo. Ik, ga toch nooit meer, ik kan toch nooit meer naar de 60? Zeker niet met een poot en een versleten heup. <laughs> oh nee, dat is niet helemaal waar. Het is <laughs> niet versleten. Maar weet je... Nou, 60 kilo. Ga ik dat nog halen? Ik moet in ieder geval iets doen. Ik ga in ieder geval wel weer mee bewegen. Want ik ben wel van bijna 80 naar de 73 gegaan. Dus dat is goed. Maar 60? Ik weet niet hoor of dat uh, ooit nog... Nog een doel. Samenwerking met een andere YouTuber. Dat. YouTube samenwerking. Ja! Eén doel heb ik... Nou, dat zijn er al twee, want YouTube-samenwerkingen heb ik inmiddels al een paar van gehad. Superleuk. Dus ik heb twee doelen van het hele rijtje. <laughs> jonge, jonge, jonge. Twee doelen. Dat is nu veel, hè? <laughs> en vlog elke zaterdag. Volgens mij is dat op een paar zaterdagen na wel gelukt. Denk ik zo. Dat waren dus uh, mijn doelen. Heb ik doelen voor aankomend jaar. Lekker zo door blijven gaan zoals nu. Oh ja, ik had wel het doel om niks meer te breken. Natuurlijk aan mezelf. En uh, voor, ja, voor de rest. Ik heb geen uh, goede voornemens. Daar doe ik echt niet aan. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Helaas is het niet anders. Uh, ik heb even nog niks uh, anders te melden. Ik zeg bedankt voor het kijken. Tot de volgende video.